Vandaag wil ik jullie wat vertellen over mijn onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren bij het zoeken van hulp voor psychische klachten of verslaving. En dat heb ik onderzocht binnen de Nederlandse krijgsmacht. In internationaal onderzoek zien we dat 60% van de militairen die wel baat zou hebben bij psychische hulpverlening, die hulpverlening niet zoekt. Terwijl we weten dat het zoeken van hulp wel goed is voor de duurzame inzetbaarheid, omdat het symptomen kan verlagen en uitval kan voorkomen. Nou, en waarom zoeken de militairen nu geen hulp? Uit internationaal onderzoek zien we dat er een angst is voor stigma. Mensen zijn bijvoorbeeld bang om als zwak gezien te worden. Uh, ze hebben een negatieve attitude over behandeling, ze geloven dat het niet werkt... of ze erkennen niet dat ze de hulp nodig hebben. Maar om iets te doen aan dit probleem binnen Nederland... willen we eerst kijken wat speelt er nu binnen de Nederlandse krijgsmacht speelt. Uh, dit hebben we onderzocht vanuit drie perspectieven. Wat we hebben gedaan is dat we focusgroepen hebben gehouden met militairen met klachten en zonder klachten en zorgverleners. En daarmee hebben we eigenlijk besproken wat zijn nu de belemmerende en bevorderende factoren bij het zoeken van hulp voor psychische klachten. En hier ziet u ook een overzicht van wat voor diagnoses deze militairen met psychische klachten dan hadden. Nou, wat kwam hier eigenlijk uit? We hebben vijf categorieën van uh, belemmerende factoren gevonden voor het zoeken van hulp. Uh, de eerste is angst voor negatieve carrièreconsequenties. Zo waren mensen bang uh, dat ze niet meer hun werk konden doen, dat ze ontslagen zouden worden, maar ook dat ze niet meer mogen doen wat ze leuk vinden aan het werk of niet meer zouden kunnen doorgroeien in hun baan. Ook was er angst voor sociale afwijzing. Mensen waren bang om als zwak gezien te worden en niet meer bij de groep te horen. En Vaak zagen we ook dat de leidinggevende negatief praat over hulpverlening, waardoor daar ook een vorm van afwijzing bij zat. Uh, soms weten mensen ook gewoon niet waar ze de hulp moeten zoeken. Er is bij Defensie heel veel beschikbaar. Uh, maar omdat er zoveel is, weten mensen niet waar ze heen moeten met welke klachten. Um, en ook zijn er zorgen over de vertrouwelijkheid. Uh, het is zo bij Defensie dat de zorg intern is geregeld, waardoor het voor, voor kan komen dat je uh, collega's tegenkomt in de wachtkamer, bij de GGZ bijvoorbeeld. Uh, dus dit voelt niet als vertrouwelijk uh, en mensen zijn ook bang om een soort vinkje achter hun naam te krijgen, wat weer kan zorgen voor negatieve carrièreconsequenties. Um, en ook de mi militaire mentaliteit speelt een rol. Militairen worden heel erg opgeleid met een can-do-mentaliteit. Altijd maar doorgaan, ja zeggen, eigen problemen oplossen. En op het moment dat dat niet meer kan en je eigen probleem moet oplossen, is het lastig om uh, dus hulp te vragen. Nou, Wat werkt er nu wel voor die hulpverlening? Sociale steun is heel belangrijk. De sociale steun kan komen vanuit de leidinggevende, die aankaart heet is. Dus Psychische gezondheid is belangrijk in de hulpverlening, maar ook directe collega's die naar de hulpverlening verwijzen of uh, thuisvond die dit doet. Uh, ook zien we dat het belangrijk is dat de hulpverlening militair is, dus militaire context kent en de taal spreekt. Dat dat het makkelijker maakt om naar de hulpverlening toe te stappen en dat het belangrijk is dat de hulpverlening laagdrempelig is. Dus dat het er is dat je voor een kopje koffie binnen kan stappen en dat je niet eerst een hele lange wachtrij in moet staan. Um, nou, als we die drie perspectieven van militairen met en zonder klachten en zorgprofessionals uh, vergelijken, zien we hoge overeenkomst in, in de belemmerende en bevorderende factoren die ze zagen. Maar wel lijkt de zorgprofessional zich soms iets minder bewust van die belangrijke rol die de leidinggevende speelt en hoe eng het soms is om dat gesprek aan te gaan. Um, en dit zou ook meegenomen kunnen worden in behandeling, om juist te bespreken: van, hey, hoe ga je dit gesprek aan op het werk? Nou, als ik op basis van dit onderzoek uh, kijk van hey, hoe kunnen we nu zorgen dat mensen makkelijker hulp zoeken voor psychische klachten... en dit is belangrijk voor militairen, maar ook voor vergelijkbare beroepen bijvoorbeeld... is het belangrijk om in te steken op destigmatiserende interventies. kan door het verhogen van kennis en het contact onderling stimuleren. Uh, de leidinggevende, daar is het belangrijk om een stukje psycho-educatie te hebben... maar ook een stukje hoe ga je het gesprek aan rond psychische klachten... We hebben bij Defensie ook een workshop hierover ontwikkeld. Informatievoorzieningen zijn belangrijk, zodat mensen weten waar ze heen kunnen. En peer support, zodat ze elkaar ook naar de hulpverlening kunnen verwijzen. Nou, als je de hele publicatie terug wilt lezen, is hier de referentie. En ik wil ook de financierders van het onderzoek bedanken en de co-auteurs. En Als u het onderzoek verder wilt volgen of een vraag heeft, kunt u mij via de volgende kanalen bereiken. Bedankt voor uw aandacht.